Maar die ik denk niet eens aan die heerlijke vogels. Hm? Ja. Ja. Shanks, one for the studio to go trap. Good antics, we're out for that cash. Wat? Wat? Wat? Heb je een binky? Oh nee, yeah. Hoi, Hoi mensen van, van YouTube. YouTube! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video! En wat gaan we vandaag doen? Ik kun een nee op liken. Ja, oké, okay, dan gaan we beginnen. Met de eerste vraag: is welke muziek luister je? Ik? Ik ga, ben meer van rocken en zo. Ik ben meestal van hiphop. En wat voor muziek luister jij? Ik heb vampiro. Chica van Chica van Piro muziek. muziek. Of luisteren jullie ook Habiba. Habiba? Ja, die luister ik echt. Oké, okay, laten we die zingen. Habiba, Habiba. Waarom schrijf je, je mij hazine? Oké, okay. Ik ben ontstaat, ik ben mijn dieven, me dieven. ik denk niet eens aan liefde. Wij gaan focussen, verdienen. Dus word niet te verdienen. Habiba, Habiba. kijk jij ook? Uh, kijk jij deze ook? Hoe heet het ook alweer? De kamer staat als een mens. De ene die je voor Voor Habiba. Nou uh, oké, okay. no, okay, volgende. Ja, open de Meisje uit je klas vind je het leukst? Dat is een hele moeilijke vraag. Dan wordt het toch maar um... Iris, Rens. En jij? Wie vind jij het leukste meisje uit je klas? Um, Isabel. En welke jongen vind je het leukst? Roan. En jij? Um, Deen. Wat is je favoriete YouTuber? Leon. En jij? Wat vind jij het leukste? Wat de ik, word, ik, word, ik En daarna? Uh, kijk je nog meer? Wat je leuk vindt? Mijn sientje Milla. En jij? Weet ik nog meer. Oké. Okay. Nee. Ik kijk ook Bibi. Wie is de langste persoon die je kent? En geef hem een shout-out. Wat is dat? Dus dat je zegt shout-out naar diegene... Uh, eh... Wie is de langste die je kent? Juf Ilse. Shout-out naar je... Ik vind het, je vergeten. Eh, uh, met Langzander en de juf Bertha, hoor. Juf Bertha! En de langste die ik ken is Vincent Kikkers. Shout-out naar Vincent Kit. Hoe oud zijn jullie? en half. Ik ben 4. Hoe lang? 4 en lang. Verbranden of verdrinken? Eh, uh, verdrinken. Verbranden of verdrinken. Verblanen. Zijn jullie lief voor elkaar? Ja. ja. Nee, niet altijd hoor. Al We hebben vandaag een goede gehad. Ja. En ik ging naar bijna bijten. En zij ging mij bijna bijna. Hebben jullie een vriendenboekje? Ja, ik niet. Een kaasplankje. Wat? Wat? Wat? Kaasplankje. Wat betekent dat? Een kaasplankje vind ik wel lekker hoor. Ik ga shuffelen. Ga, wat is shuffelen? Kunnen jullie shuffelen? Wat is dat? tot het altijd ik vind mezelf wel wel normaal hoor. Ben jij cool? Ja. Ben je zwanger? Nee! nee! Wat Nee, wat vinden jullie van het nieuwe liedje van Almo Zwart? Ken je allemaal? Ja. Ken jij allemaal? Ja. Hm? Ha, ha, ha, ha, Vind je het saai? Ja. Wat vind je ervan? Slecht! Wat vind jij ervan? Goed! Goed! Enkel.